Ik heb een body warm gaan. geniet er niet te lang van, maar ik het, is het, het is zaterdag. Ik... En ik heb Pucky bij me en ik ga foto's maken. Hoe vroeg is het? Half acht. Nou, ga jij daar staan, dan ga ik we foto's, foto's maken. Hi! Ik ga me nu omkleden. Ik heb hier mijn mond aan hangen en dan gaan we dingetjes doen. Blondie pakken. Blondie pakken en rijden. Nou, we hebben wat TikToks opgenomen, we wat video's gemaakt en foto's gemaakt. En Tess is nu nog even aan het uitstappen op de Blondie. Riven haar staart is geboren. Wat? Rivera haar staart is geboren. <lacht> Ze heeft zo'n grote dikke staart nog voor haar leeftijd. Nou, lekker toch? En Daan en Ezisch is er helemaal dood van het schulen licht er al. <lacht> Dat gebeurt wel Oké. Okay, nou, hup, dan gaan we de volgende TikTok opnemen. Als je TikToks op wil nemen, moet het natuurlijk wel netjes zijn. Maar daar kan goed vegen, dus dat scheelt. Ciao. Zo. Zo. Het is kouder vandaag, toch? Adem. Ja. Als ik heb een lekker jasje aan. En nu? Ik ga naar het warts toe. Ja. Dan ga ik met Boris een les. Ja. En dan ga ik hapjes geven. En nog even rijden. Ja, en dan ga ik geen dode raten meer vinden. Nee, ik heb de ja, mama heeft heel de emmer schoongemaakt en ik heb er niks meer in gegoten. Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. Ik ben hier samen met Boris. En vandaag heb ik les samen met Boris. En uh, Boris is een beetje boos op me. Ik heb zijn eenhoorn afgepakt voor een TikTok. Hij heeft op een met een tiktok uh, door heel de gang heen gerend met de eenhoorn. En nu is Boris boos omdat hij geen eenhoorn meer heeft. Dus ik ga zo even zijn eenhoorn teruggeven. Al onze dekjes liggen in de was. En het enige wat we nog hadden liggen is, dit, dekje? De, is dit een van Sterren's dekjes. Dus dit is een miniatuur dekje. Ja, want sterren was miniatuur. Oh, sterren. Nou, dat zou je bijna niet meer voor kunnen stellen. Nee. In mijn gedachten is echt net zo groot als Globlie. In mijn gedachten wordt ze ook steeds groter. Ja, precies dat. Het, is wel echt een, uh, het was echt een zeetje. 1,34 volgens mij. 1,35 was zij. Ja, en Bella, die was zelfs nog een centimeter groter. Nee, die was 1,34 of 1,35. Ja, ik weet niet meer, maar ze schilderde niet. Ik ga haar vragen. Nou, hop, hop, ingelop, op je pony. Ta! Pony. Het is een pony, het is geen ponita meer. Een ponitos. Een ponito. huh? Een tos Kom, ga jij op je ponitos. En dan je kont afkiezen, dan voor je rechterbeen, dan voor je linkerbeen, linksom, rechtsom. En als je in de stap hij moet helpen om vooruit te lopen, dribbel je aan. Bovenbeen los, bovenbeen los, zo, ja, daar. Het was vandaag uh, een niet zo'n hele moeilijk, makkelijke les. Uh, we hebben weer heel veel nieuwe dingen gedaan. En uh, dat, dat is lastig voor ons allebei. En uh, uh, we komen steeds verder. Hoi. Ik ben me aan het eten. Is met ei. Dus die ook maloen? Ja. Nou. Nee, ik drink om handtap. Dus oh. die wel? En Boris? Hij ah, nou, eet het echt niet. Waarom doe je nou? Geef het Net dan. Net altijd de hele tijd. Het is verkeerde meloen. Hij is nog niet zo goed. Oké. Okay. En wil eet Boris ook maloen? Nee. Wat ga je doen? Ik ga het is zondag. En dan ga je op? Boris. Waar en, en, en, en daar gaat het op eik. Waar naartoe? een buitentrek. Ah, buitentrek. Het is ook mooi weer daarvoor. Ik ga een stukje mee op de fiets. Dan kan ik jullie filmen. Met Ike en Boris. Boris. Het is anders dan Blondie. Want uh, Boris zit graag in de kont van Ike. Boris zegt, zo Ike, wat heb jij een mooie Friese kont. Dus uh, het was een soort botsautootje. <laughs> en, uh, Vond Ike het goed? Ja. Okay. Ik dacht dan, oké. Okay. Dus, uh, we kwamen ook nog de eigenaar van Ike tegen. Echt waar? Ja, oh, die zat in een bootje en... Uh, toen hebben we Daan de eigenaar even gepraat. Ook superleuk. Nou, nu gaan we de livestream doen. We zijn ons aan het voorbereiden op de livestream. Alleen de buitenritten duurden zo lang in de fotosessies. Want we hebben ook nog een fotosessie gedaan. Dat we ons niet eens omgekleed of gedoucht hebben. Dus we zitten hier in onze paardenstinkzooi McDonald's te eten ook nog. Yay. Dus dat is sowieso heel slecht. Maar soms is het leven zo... Uh, hier achter me uh, zijn ze alle computers aan het klaarzetten lampjes gaan zo aan daar staat ook een computer klaar dus uh, jullie gaan het allemaal zien Oh, uh, oh zo we hebben net een livestream gehad met heel team hart voor paarden hier zat uh, mijn broer en lotte ja, we hebben nu 8 uh, ja. jaar hier mijn moeder. en uh, ja Volgens mij ging het hartstikke goed. Hier uh, was mijn plekje. Even, uh, even Met mijn zwarte achtergrond en ik had vier, vijf lamp op me. En, uh, uh, 1, ja, we gaan even opruimen. En dinsdag vandaag en we gaan even een TikTok opnemen. Ja, zegt de meiden. We gaan een TikTok opnemen om me hem filmen. Oh, hoe ja, ja. denk je aan jou, die mannetjes? Die kleine mannetjes. <laughs> die kleine mannetjes. Die lichtverlaten mannetjes. Ja. Ja. mannetjes allemaal. Zo, TikTok maken is voorbij. Dus nu gaan Daan op uh, Blondie even bij je rijden. Tess even op Veroontje rijden, dat is goed voor Veroon. Uh, even een andere ruiter, want ik zit er nu heerlijk veel op en dat vind ik heel fijn. Maar uh, het is voor haar ook wel eens prettig om even iets anders te doen. Voor Blondie is het natuurlijk heel goed om gewoon netjes gereden te worden. Is belangrijk. Dus dat alles bij elkaar zorgt ervoor. Het is gaat zonder beugels volgens mij. Zo. Dus, uh, dus uh, ik film vooruit. Het is vandaag woensdag, oh mijn stem. Ik ben pas net wakker, op uh, dit moment 25 minuutjes, dus ik kon nog niet helemaal helder nadenken. Jee, wat fijn! We gaan op weg naar de... Nou, we zijn on, bijna onderweg. Naar de Arkoehoeve. Zo, ik begin een keer bij Boris. Hier is Boris. Kom Boris. Het is vandaag woensdag. En Boris die staat even lekker in het peddel. in het paddhok, de peddel. iets in die richting. Hij heeft lekker gerold, met de pionnen een beetje gespeeld, vindt hij leuk. Oh, ik ga even uit de schaduw staan, in de schaduw doe ik. Zo, en uh, ik ga Boris er maar even uithalen. Zo, en ik ben weer op stal bij Boris. Hier, dus de deurtje dicht. Hij heeft lekker even buiten gestaan. Nu ga ik even mijn jas pakken. Want we hadden vanmorgen opnames. En toen ben ik mijn jas vergeten. Super stom. En dan ga ik even iets met Blondie doen. Ik weet nog niet wat. Ik moet even, even lekker met haar gaan wandelen of En dan uh, zie ik het wel weer. Ik ben hier bij Blondie's stal. Ik heb haar lekker eten gegeven. Ze staat nu op de wei. Uh, en Boris staat ook op de wei. Ik heb Blondie nog even afgespoten ik weet niet of ik dat al wat verteld en even laten rollen en ze is heel erg vies nu staat ze daar achter ergens in de wei en vandaag waren echt super grote penen, kijk en verona die heeft mijn moeder gereden en haar net is lekker gevuld verona heeft ook lekkere grote peentjes want uh, Vroona staat sinds kort hier. Het is donderdag vandaag en ik ga vooral vandaag eventjes... ...ga uh, er te scheren. En ik ga daar wassen. Omdat ze in de rij is. En gewoon even lekker. En dan kan ze nog in de, uh, in de molen ofzo. Even op de wijn even kijken. Ze heeft een zwaluw gezin. Kijk, ga even draaien. In haar box. Kijk of jullie kunnen zien. Ja, zien jullie daar? Ik durf niet verder. Uh, kijk, een zwaluwtje. En dan zijn daar van die zwaluw huisjes. En die in Verona box, daar zit een zwaluw familie. Uh, Tess is TikToks aan het opnemen. Ik heb het naar Poep geroken. Waarom? eeuw <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, Vrona is gewassen. Lekker tegen de zon in. Ik staat samen met Blondie in de molen. Omdraaien. zien jullie ook wat. Zoals jullie zien komt er een mooi dak op de molen. Ik ben echt helemaal nat. Vreselijk nat. Uh, maar goed, de Blondie is heel vies. Die heeft lekker gerold dat ze goed is. Vijf uur de vliegjes. Bij Vrona heb ik titriolie erop gedaan. Wat is dit? Haar raar huppeltje. Dag meisje. Dus nu zijn ze een beetje droog aan het stappen en dan gaan ze zo lekker de wei op. Tessa is ze boren, aan wat freestylen, dus die gaan we ook nog eventjes, uh, we gaan even naar de toe. Ja, meisjes met handoefeningen bezig, laten we naar binnen zien wat eten. Hallo. Ben je aan de hand bezig? Nou, nu eventjes wel boren. Nu eventjes wel. Ik doe altijd eerst even um, met hem stap draven en galopperen uh, met de longeersweep. En daarna doen we even een paar rondjes stappen. En dan hang ik de longeersweep daarop. op. Mm -hmm. Dan ga ik een paar rondjes met hem stappen en dan ga ik weer verder. Waarom neem je niet de hele longeersweep? Waarom neem je de kapotte? Omdat oh, de hele, die is weg. Oh, dan ik dan zie je niet. Ik zal je hier wel even Nou, allemaal. ga ik Blondie en Veroon uit de molen halen, dan kunnen die even eten en daarna de wei op. Zo, eten zit in de maagjes. Dus uh, dan ga ik Blondie op de wei zetten en daarna Veroon. Als ik Veroon er eerst op zet, dan gaat hij galopperen. Die wil echt niet alleen staan. Uh, Blondie is ook geen fan. Dus die is ook niet heel rustig, maar die is dan ook weer niet zo idioot als uh, Verona. Dus nou ja, goed. We doen het er maar mee. Daar is de blonde pony. Daar is de blonde pony, ja. Zoals je ziet, ze is niet helemaal blij en rustig. Maar ze gaat het ook niet heel achterdoen. doen, dus uh, ik ga even Vrona halen. Nou, inmiddels is het dus klaar met Boris. Ja. Die heeft Verona gepakt. Ze hebben hele vieze voeten, leuk ik ook. Ik ga even naar de blonde pony, want die is alles behalve blij. Ik Nee, echt niet. Zou ik het open doen? Ja. Je jullie lopen ook zo snel. Mona ging nog maar uh, één richting op en dan was daar blond niet toe, dus... Uh... Ja, maar die stond nu ook gewoon weer rustig. We hadden even een moeten doen, heb ik vergeten. Mijn peeskap ligt in. In de? Het uh, pedal. Waarom? Oh, handig. Ja, toe! Laten we heen, kom. Ja, in mijn Lenso. Kom. Pas naar Kom. Prrr, terug. Terug. Goed, zo so braaf voor. Nog niet so het. <laughs> Lastpakjes. Nou, ze zijn weer herenigd, dus dan is het leven weer goed, geloof ik. Oh, goed. Dat moet je nog even wakker worden, ja, het een Ja, heb je wel zoveel kriebel, hè? Dus daarom, dus, dus, daarom, dus, daarom, dus daarom moet je altijd in een positie zitten als een paard ligt, dat je meteen kan opstaan. Want uh, als ze opstaat, dan kijkt ze niet echt uit. Want paarden zijn af en toe een beetje lomp. Zo zet ze zijn benen naar voren en dan maakt het niet uit als je elf moet koken, Dan maakt het niet uit. Als jij hier zit, dan komen ze met je benen met haar benen op je. En dat is niet het prettigste wat er is. Het moment is daar! Blomie verhaard. haart! Na, nou, na al de detox lijnen olie, magnesium, spierkracht. Zet ben ze haart. Als dat er echt iets mee te maken heeft. Je moet hier de plukjes laten zien, dan zien ze het teken. En zo zien we niks. Dichter bij houden. Kijk. Eindelijk komen de haren eraf. Net kwamen hier hele plukken vanaf, zelfs. Dus dat is fijn. Eindelijk. Eindelijk. Super lang geduurd. Nou. Goed poetsen, dus het eerder is eraf. Zo, moeders. Wat hebben wij gedaan? Vuit de ritje. Ja. Uur. een uurtje weg, maar het om te was een beetje eindruis. Ik dacht dat anderhalf uur was. Ja. Nou, het was een beetje lang. Het was twee uur in totaal. Ruim, ja. Maar ja, ze zijn lekker buiten geweest. Ja, zeker. Dus. Ja, goed. Ik heb net hapjes gemaakt. We luisteren niet. Dus ik had een paar ruzie met er. Ik moet nou wel niezen van het vegen. Ja, ik zei nog tegen mijn moeder: krijg je van dat vegen dan geen. Uh, niet extra veel last van je hooi, Nee. nee, nee toch, maar nu wel toch. Ja. Wij gaan lekker naar huis toe. En dan zien jullie. Uh, oh! Ja, morgen weer bij de nieuwe zondagvideo. Ja, want dit is uh, vrijdag. Dus het is het einde van de weekvlog. Ja. De weekvlog is voorbij. Ja. Einde. De eerste week met Verona op de Arkholzer.